Groep FNS is eigenlijk een dynamisch sterk groeiende firma waar u terecht kan voor al uw totaaloplossingen naar interieur gegeven en we hebben een passie voor vooruit. Onze missie, onze doelstelling is er zijn voor en door onze klanten en voor elke klant een totaal project op maat volgens zijn wensen kunnen afleveren. Sterke punten van de firma zijn dat wij eigenlijk resultaatgericht willen werken met een eigen productie een, Eigen plaatsingsdienst en ook de nodige mensen die de know-how hebben om de klant van A tot Z te begeleiden binnen de keuze van hun materialen. Er zijn momenteel 42 mensen sterk, dus dat is een hele inkippen die instaan dagelijks voor het plaatsen van de vloeren, laminaat, plaatsen keukens, maatmateriaal, binnendeuren, trappen, geefbekleding, etc. Noem maar op. Ik denk dat een van onze sterke troeven is dat wij voor de mensen een totaalconcept kunnen aanbieden. Dus eh, niet alleen de vloeren, maar ook alle bijhorende werken eh, wat er kan voorvallen. Laten we zijn het voorbereiden, het werken, het egaliseren, het plaatsen van de parket. Mooi afwerken met de juiste plinten als het eh, voorzien van de deuren en maatkasten. Dus we beschouwen het eigenlijk als een totaalgegeven, een totaalconcept, totaalafwerking. Het parket komt meer en meer terug in het, uh, het uh, huiselijke in het huizenbeeld naar voren. Uh, het is gewoon zo dat eigenlijk ook tegenwoordig heel veel vraag is naar vloerverwarming. En dan is natuurlijk het meerlaagse uh, parket een ideale oplossing om toch eigenlijk een huiselijke sfeer te creëren. Dus parket en vloerverwarming gecombineerd. Het is zo dat wij ook eigenlijk al sinds acht jaar met uh, La Ligno werken. En, uh, we hebben bij ons eigenlijk in de toonzaal een uh, ruim assortiment uh, gaande van de verschillende diktes, verschillende assortimenten met de nadruk op de nieuwigheden die er jaar per jaar bij komen. Uh, als je gaat bekijken, uh, de laatste nieuwe vloeren, zeker de nieuwe barencollecties en de nieuwe designs, die zijn bij ons allemaal uh, te beschouwen op groot paneel. Mensen vragen ook specifiek naar La Legno en we werken ook graag met La Legno omdat eigenlijk La Legno een beetje dezelfde betrachting heeft als FNS. We willen jong dynamisch en vernieuwend zijn en ook altijd de juiste producten voor de juiste mensen op de markt brengen.